Barbecue'en is leuk, maar het moet ook gezond zijn. De smaak van houtkool geeft aan uw ingrediënten iets super uniek. Maar wat dan nog belangrijker is, is dat de kolen volledig gaar zijn. En dat zie je aan de mooie witte kleur, de gloed die nu in mijn barbecue hangt. Dit is niet oké. Okay. Dit is niet gaar. Deze kolen zijn prachtig wit en perfect. Laat de barbecue dus nog heel even verder gaan totdat alle kolen die mooie witte kleur hebben.